Hallo en welkom bij Postmodel Train Stuff. Ik heb hier een ROCO met een heel groot stuk erop. En wat onderdelen. Het gaat hier om een ROCO. Uh, eens kijken, kunnen we het in beeld krijgen? Uh, focus, focus. Nou ja. De 43341. Het gaat hier om een BR01. Een Duitse stoomlocomotief in ieder geval ik uh, kreeg hem binnen en uh, de tender en de lok zaten niet meer aan elkaar vast en ook de schroeven of de grote schroef die ze aan elkaar vast zou moeten zetten was uh, helemaal verdwenen verder liep die niet dan maakte die wat vreemde geluiden. nou na nou wat de puzzel en gezoek. Zo bleek dat. Even kijken of ik alles heb. Bleek dat de, de grote ontbrekende pin. Ik pak even een handdoek. Zo de grote ontbrekende pin. Dus deze schroef, die was er inderdaad uit en zat in de motor. Nou, dat uh, zorgde er dus voor dat hij wat uh, vreemde geluiden maakte. En um, dat hij, uh, uh, uh, uh, dat was dus ook de reden dat de tender uh, los zat van de locomotief. Na uh, dus die schroef uh, teruggezet hebben, alles uit elkaar gehaald te hebben, helaas ook niet opgenomen te hebben, zag ik dat eigenlijk het enige wat ontbrak. Hier een stuk plastic was voor een set wielen aan de voorkant. Dus, even zien. Kijk Ik heb besteld een boel onderdelen die nodig zijn voor die voorste wielen. Um, als eerste. Um, het onderstel. Zo. Dat komt hier zo te zitten. Hierin zitten de wielen. En als het goed is via de voorkant. Moet het hier in klikken. Dat is één. En dat is twee. Zo. Verder even kijken, ik heb misschien wat te veel besteld. Um, ik kwam tegen. Oh, dan ligt hier natuurlijk weer onder. Zo, dit stuk plastic wat kapot was. En dit is een stuk plastic wat wel goed is. Nou, is het alleen even uitzoeken dadelijk waar die terecht moet komen. Dat um, zoomt hier van alles. Laten we dat is even niet doen. En uh, verder nog een power pick-up. Want dit zijn de wielen die ook uh, stroom op kunnen pikken van de rails. Er zitten hier twee kleine pinnen en uh, die gaan naar de, uh, de uh, decoder toe. En deze wielen zitten daar ook op aangesloten. Nou, kan het zijn dat ik twee Stroompickups had moeten bestellen. Want dit is er duidelijk eentje voor één kant. En dus even dadelijk in de handleiding kijken hoe dat hierop erop moet. kijken of er niet toevallig nog iets in de doos zit. Nee. Kijk eens aan. Service and replacement parts en Jo. Wat hebben we hier? Een hele handleiding over hoe je de locomotief moet openen. En in elkaar moet zetten. Dat is mooi. Zo. Dit zijn alle originele papieren nog. Onderdeel, denk ik. Nee, dit is de voorkant. Uh, tender, tender. Dit is het onderdeel waar we mee bezig zijn. En, even kijken. 10 is de wheels, de, de wielen. 20 is de stroomafnemer. Goed, maar hoe zit die er dan op? Handig denk ik om even op de oude met de oude te kijken. Ik ga ze even zoeken hoe dat de stroomafnemer hierop moet. En dan kom ik er dadelijk weer bij je terug. Goed, ik heb uh, mijn uh, oude uh, stroomopnemers gevonden. Ik heb nu één nieuwe, en één oude. Deze komt vast wel van pas bij een ander project. Het idee is dat je ze, ze uh, even kijken. Of ik iets heb om aan te wijzen. Op deze puntjes kun je ze uh, erop duwen en als je hem daarna verbuigt, dat hij uh, eens kijken dat hij een beetje omhoog staat zo. Dan zit hij precies tegen de wielen aan. Dan heb ik hier nog een stukje plastic. En dat is om het vast te zetten. Dat past hier precies overheen. En ik merkte al, als je dat niet gebruikt en je draait de boel om, dan valt alles eruit. En deze zal dan denk ik... Precies door die gaatjes heen moeten. Oh jongens toch. Wat april. Nou ik ben er ongeveer uit hoe het zou moeten. Deze uh, kopere delen moeten eigenlijk moeten om dat raar plastic stuk wat ik niet kon plaatsen. Dat uh, moet vervolgens op de wielen geduwd worden. Uh, dat probeerde ik net. En precies op het moment dat ik dacht dat alles goed zat, ik laat het los. En uh, alle spanning van de uh, metalen delen zorgde ervoor dat de hele boel gelanceerd werd en ik dus de rest van de tijd bezig ben geweest om alle stukken metaal terug te vinden en dat is niet helemaal gelukt ik ben één kant uh, één stroompick-up ben ik kwijt ik heb geen idee waar die heen gevlogen is ik hoop dat die nog tevoorschijn komt dus ik pak nu die andere die, uh, die er nog is en zorg ervoor dat die gaat passen zo klopt er ongeveer. En dit is echt een gepriel. Zo, zo. Op deze manier kan het natuurlijk ook. Ik had gedacht dat de contacten tegen de zijkant van de wielen moesten. Maar ze moeten er dus bovenop. Die, uh, dit stuk plastic drukt het uh, op zijn plek. En zorgt ervoor dat de contacten bovenop de wielen zitten. En uh, als die blijft zitten. En het lijkt er wel op. Dan heb je dus twee stroom Op de voorste wielen. En die past precies hier. En komt dan op de twee pinnen die hier zitten. En deze gaan naar de power pick-up Die uh, ook vanaf de rest van de. Uh, Tender af komt. Dus als ik hem nu hier zo neer zou zetten, ik haak hem hierin en ik zou precies goed plaatsen. En mijn n-socket zit ook nog goed. Dan een schroefdraaier. Super bewegelijk zoals alles aan deze kant Maar hij zit op zijn plek En dat betekent dat er weer Vier wielen extra Voor stroom zorgen Nu even kijken Of het enigszins gelukt is De, wielen, de stroompickup die ik hier gerecycled heb is erg vies Van dit wiel naar dit wiel Mooi van dit wiel naar dit wiel. Mooi. Van deze. Ja. Redelijk hoge weerstand maar toch. En van dit wiel naar dit wiel. Ook goed. Dat betekent dus dat hij nu 1, 2, 3, 4, 5 wielen heeft. Om de stroom van de rails af te halen. En daarmee zou die redelijk goed voorzien moeten zijn. Uh, ik denk dat het plaatsen van zo'n locomotief nog wel een beetje een heel gedoe kan zijn. Zo, zo ziet het er vanaf de bovenkant uit. En zo vanaf de zijkant. Uh, een heleboel mooie een mooi werk uh, om de uh, wielen te laten bewegen. Nou, deze zitten met een as verbonden aan de motor. De motor zit hierin. Dus ik kan hem moeilijk laten lopen zo op deze manier zoals hij hier ligt. Maar ik kan wel kijken of dat mijn spullen voor mijn digitale aansturing alweer uh, werken. En uit gaan zoeken wat ook weer het programmeerspoor was. Want als het goed is zit er een decoder in. Zo niet, dan kan ik hem analoog rijden. Dan kan ik hem ook analoog uh, in uh, om gaan omgaan, hier met wat plugjes. Dus hopelijk zo een rijdende trein. Goed, de locomotief heeft dus, als ik hem aanzet, de neiging om achteruit te rijden. Ik had er al een eigen decoder in zitten, een uh, ESU Lockpilot 4. Uh, misschien dat het uh, exemplaar wat ik gepakt had, dat er iets mis mee was. Ik heb hem even vervangen voor een andere. Maar om dat te doen moet je dus de hele kolen tender uit elkaar halen. En de uh, motor eruit en dan kom je bij uh, de NEM socket om de decoder in te zetten. Nu ben ik aan het proberen om alle plastic onderdelen ter bescherming van uh, de aansluitingen op zijn plek te krijgen en de motor er terug in te zetten. Zo, hij moet hier tussen die pinnen zitten. Dan kan er een compleet frame op. De motor heeft een vliegwiel. Het vliegwiel zelf heeft een uh, socket voor de pin die naar de hele locomotief gaat om daar de wielen te laten bewegen. De motor hier beweegt dit tandwiel. En als je dan de wielen erin zet, dan wordt dat ook doorgegeven aan het tweede tandwiel. Zodat alle wielen netjes bewegen. Ik zag net dat de anti-slipbanden er al afreden. Uh, reden. De uh, reden daarvoor is waarschijnlijk dat ze erg versleten zijn. Vergeet niet. De N-socket voor, uh, voor de uh, uh, wagons uh, voor de koppeling erop te zetten. Zo. En dan kan deze onderkant vast. Dit is voor de verlichting. Die kan hier op zijn plek. Maar nu zou die al omdat ik dus nu stroompickups aan de voorkant heb, zou die al vaardig moeten zijn. Zo. Dekode Pro. Stroom erop. Ik weet alleen nog niet wat mijn programming track is. Even zien. Dit is mijn programming track. Ja, hij leest de decoder en hij zegt dat hij het nog niet snapt. Aangesloten, alles is aangesloten. De wielen hiervan zijn ook wel erg smerig. En ik mis dan toch die andere 5 aan PowerPickup. Dus even een korte poetsbeurt. Hopelijk helpt dat wat. Maar ik zag dus net dat, hij het, dat deze het beter deed. De vorige decoder ging alleen maar achteruit rijden. Ik denk dat ik dat op kan lossen met een reset. Uh, maar dan is altijd vraag 1. Uh, ik wist niet meer welke al een decoder in had gezet. Dus ja, welke reset moet je uit gaan voeren. En uh, ja, wat, wat gaat dat opleveren. Dan is het fijner om even open te maken en te kijken wat erin zat. Zo. Geen zin. Heeft helemaal geen zin. Nou, het lijkt erop dat mijn decoder opzet zelfbouw Motor misschien een probleempje heeft. Ik weet zeker dat dit het programming track is en dat andere niet. Deze reageert ook raar. Zoals je kunt zien. Maar op het andere spoor helemaal niet. Dus misschien heeft de schroevendraaier dan net toch nog voor een probleem gezorgd. Verder zie ik dat mijn uh, accu uh, van mijn telefoon waar ik mee opneem en van mijn laptop waar ik mee kijk uh, leeg zijn. Dus uh, tot zover. Ik denk dat deze verder helemaal in orde is. Dat uh, er niks mis is met de decoder. En dat er uh, heel veel mis is met mijn uh, aanstoelingsapparatuur. Ehm. Uh, en dat ga ik een andere keer op mijn gemakje uitzoeken. Bedankt voor het kijken. En uh, hopelijk tot de volgende keer. Misschien monteer ik nog even het terugrijden van deze trein erin. Um, ik hoop dat de volgende video niet twee maanden op zich laat wachten.